In steeds meer steden en dorpen zijn de supermarkten op zondag open. Dat blijkt uit een rondgang langs alle Overijsselse gemeenten. Hengelo, Hardenberg en Kampen zijn de enige middelgrote gemeenten in de provincie... waar je op zondag geen boodschappen kunt doen. Ho, wacht even. Dat was vier jaar geleden. Inmiddels zijn Hengelo en Hardenberg ook overstag. Gefeliciteerd! Je leeft dus in de meest treurige gemeente van Overijssel. En dan kun je denken, nou hoepel dan op uit deze treurige gemeente. Uh, nee, dat gaan we dus even niet doen. We gaan net zo lang door totdat supermarkten, bouwmarkten en alle andere overige winkels ook open zijn op zondag. Zodat alle treurige mensen die ons dit afnemen zelf kunnen verhuizen.